Goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij de zorgsalon Samen in de Wijk. Wat is er voor nodig dat iedereen, kwetsbaar of niet, zich thuis voelt? Mijn naam is Dieke van der Meen. Ik ben uh, voorzitter van Transo. Uh, en uh, ik ga vanmiddag proberen dit, uh, deze zorgsalon uh, op voor ons ook een hele nieuwe, spannende manier voor te zitten. Um, ik begin met uh, hoe dit in zijn werk gaat... ...op deze online manier, dus dat is even wat procedures en daarna ga ik het programma aan u vertellen... ...en dan krijgen alle sprekers die u hier al ziet uh, het woord, want het gaat om de inhoud. Um, even hoe doen wij dit? Wij zitten hier met de sprekers fysiek in één ruimte, allemaal netjes op anderhalve meter afstand. En uh, dat houden we ook zo, dus wij gaan ook niet bewegen. En... Um, er is één spreker, Carlijn Roeks, die zit hier niet. Die is als het goed is live met ons verbonden. Dus ik hoop dat u haar nu even in beeld krijgt. En straks krijgt zij het woord en dan uh, houden we haar de hele tijd in beeld. Um, maar we hebben dus geen publiek, dat bent u. En wij zien u niet en u ziet ons wel. En dat voelt voor ons allemaal een beetje raar. Um, ja, anders we, kunnen we live een discussie voeren. Dat gaat nu niet. Dus de chat... Daar gaat het allemaal gebeuren. Dus we nodigen u uit straks in de discussie... ...alles wat u wilt weten, vragen, bediscussiëren in de chat te, te zetten. En op die manier gaan we een, een online interactie met elkaar aan. Hoe gaat dat in zijn werk? U kunt uw opmerkingen gewoon in de chat typen. We hebben een moderator, dat is Ian van der Goor. Die zit hier ook in de zaal, dus ik weet niet of Ian nu ook even in beeld is. En um, die gaat mij helpen met uh, de vragen, wij doen een 1 tje de vragen aan mij door te spelen... ...en te kijken hoe we de vragen die u heeft in een mooie discussie kunnen vormgeven. Als u in de chat uh, iets vraagt, vermeld dan uw naam en de organisatie waar u vandaan komt. Dat uh, kan de discussie, discussie vergemakkelijken. En verder kunt u ook nog alles wat er in de chat staat liken. U weet ondertussen vast allemaal hoe dat werkt. We zijn ervaren en dan weten we ook welke opmerkingen echt... Power hebben. Um, als u technische vragen heeft, zet dat dan niet in de chat. Als het goed is, zit u onderaan uw beeld een, uh, een 06-nummer en daar kunt u een appje naar sturen. En dan zit er een helpdesk die u verder helpt met de technische vragen. Um, even kijken, wat wil ik nog meer zet, zeggen? Nou, als we klaar zijn, dan uh, aan het eind van deze zorgsalon zullen we deze presentaties. ...op de website van Transo en van Tilburg University zetten. En er wordt ook een beeldregistratie gemaakt van deze bijeenkomst. Die komt daar ook op, dat zal iets langer duren... ...maar uh, uh, die kunt u te zijnde tijd ook op onze website vinden. Um, Oké, okay. dat was eventjes de, de procedures. Dan gaan we snel naar de inhoud, want uh, daar gaat het om vanmiddag. Dat samen in de wijk, sinds de participatiewet en de decentralisaties... Uh, Gaat er veel meer in de wijk gebeuren. Een uh, groot maatschappelijk ondersteuningsaanbod is ontwikkeld. En dat gaat zich allemaal in die wijk plaats, uh, afspelen. Dat vindt daar plaats. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Um, dat moeten we met z'n allen doen. En dat is het onderwerp van vanmiddag. Hoe we dat dan allemaal voor elkaar gaan krijgen. Samen. Uh, tijdens deze zorgsalon presenteren we altijd uh, drie perspectieven. En dat is uh, van de bewoners, de cliënten zelf, de ervaringsdeskundigen, uh, het perspectief van de onderzoekers, van de wetenschap en het perspectief van de praktijkprofessionals. Um, wie hebben we daar allemaal voor? Nou, het perspectief van de pra praktijkprofessionals. Naast mij zitten Esther Pullen en Sarah Vos, wijk-GGD'ers uh, noemen we dat. Uh, die zullen vertellen over hun, hun werk en hun bijdrage in de wijk. Uh, zij zijn werkzaam bij de uh, GGD Hart voor Brabant. Um, de volgende spreek, spreker is uh, Mayu Jongeneel. Zij werkt bij de GGD West-Brabant en ook bij Transo als Science Practitioner. En zij zal resultaten uit de regionale monitor presenteren. Uh, Monitorpersonen met verward gedrag. Uh, dan krijgen we Carlijn Roeks, die u al even in beeld heeft ge gehad. Zij is sociologe. ...en uh, auteur van een boek en ervaringsdeskundige. Dus zij zal het perspectief van de ervaringen met u delen. En uh, de laatste spreker is Wendy Albers, onderzoeker bij uh, TRANSO... ...en zij vertelt ons haar ervaringen uit het onderzoeksproject Victoria, als ik het goed heb. Um, ik begin nog even uh, heel kort met uh, de zorgsalon en TRANSO toelichten... ...waarom wij op deze manier dingen willen bediscussiëren en hoe we dat doen. Nou, wat is belangrijk? De missie van Transo is het verbinden van uh, wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. En dat doen we door co-creatie. Co-creatie betekent kennisontwikkeling en kennisuitwisseling uh, met de praktijk en met de cliënten en de burgers. En op die manier willen we meer evidence-based werken, zodat de praktijk er ook nog iets aan heeft. Wat ik al zei, daarin zijn die drie kennisbronnen belangrijk. ...de kennisbron van het onderzoek, de kennisbron van de praktijkprofessional... ...en de kennisbron van de cliënten of de burgers. En wij denken dat het combineren van die, die drie kennisbronnen... ...tot echt bruikbare en kwalitatief goede kennis leidt. Nou, dat doen we via academische werkplaatsen. Um, en dat zijn structurele samenwerkingsverbanden... ...tussen Transo Tilburg University en de praktijkinstellingen. En binnen die academische werkplaatsen werken we dus aan... die Innovatie van de zorg en verbetering van de kwaliteit van leven. En de, de belangrijke personen erin zijn de science practitioners, oftewel de levende bruggen tussen die praktijk en de wetenschap. Nou, daar staat er een van naast mij, dus die gaat dat zometeen laten zien hoe dat werkt. Mensen die in de praktijk werken en ook onderzoek doen. Nou, belangrijk in die academische werkplaatsen zijn de onderliggende principes. Het is altijd een langdurige samenwerking. We spreken met elkaar af om uh, in ieder geval in periodes van vijf jaar... ...aan een gezamenlijk programma te werken. Uh, het gaat uit van volstrekte gelijkwaardigheid. Alle partners zijn gelijkwaardig en hebben evenveel te zeggen. En Dat is ook een win-win situatie, want als je niks haalt uit die samenwerking... ...dan doe je dat niet, zeggen wij altijd maar. En het laatste principe is persoonlijke contacten zonder de persoonlijke contacten. De echte samenwerking tussen de mensen zelf euh, willen we dat niet doen... ...want die zijn essentieel voor het bereiken van een mooi resultaat. Nou, dan hebben we er elf van die academische werkplaatsen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar dat gaat over verschillende doelgroepen... ...jeugd, ouderen, verslaving, maar ook euh, de publieke gezondheid... Euh, ...wat een van de organisatoren van euh, deze werkplaats ook is. Ik hou hier snel mee op... Um, en dan ga ik het woord doorgeven aan uh, de eerste spreker.